I've been saying all the words you told me. mensen leuk kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gt5 lspd van morgen en vandaag ik op pad met wim uh, met de motor de lichte motor vandaag en dat is de ja yamaha tracer moet ik wel even goed uitspreken en ik geloof dat ik het nog verkeerd uitspreken maar ja boeiend daar hoor ik iets dat is een poefje um, oh, nou, melding, ja, die is van de C, die mogen dat oplossen een dronken piloot daar gaan we niet heen ja, vandaag dus met de lichte motor. En dat is de nieuwe lichte motor. Inmiddels is hij ook alweer een tijdje in dienst hoor. Er zullen inmiddels wel een paar zijn. Uh, uh, een paar al rondrijden in Nederland. Uh, namelijk er waren wat nieuwe motoren. Ja, tijdens het wissel van Mercedes en ja, Volkswagen en Mercedes en zo. Kwamen er ook een nieuwe motoren. En dat was eentje van de Yamaha Tracer. De lichte motor wordt dus vervangen door, de, door deze. En dat was voorheen de BMW F. 800 of zo ik weet niet precies uh, boeiend uh, we gaan in ieder geval uh, voertuigcontrole doen en de stralen het is mooi weer buiten dus uh, let's go Hebben we bijzonderheden om te melden? Nee dat hebben we niet. Dus uh, laten we lekker gaan. 1201, dat 12 is 12010. 1 Lincoln 18. We have vehicles racing on Vespucci Boulevard. We hebben een georganiseerde straatrace en dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ze dus hebben hier er al eentje aangetroffen denk ik. Je uh, oh. uh, gaan er gewoon vandoor stappen, stoppen, uitstappen, hier komen. Luister eens, bek. We gaan niet racen, je blijft staan. C-achtervolging, te voet, maar wij pakken lekker de motor en rijden waarschijnlijk voor zijn sokken. Zo, kom eens hier, luister eens even. hebt bent aangehouden? Stop the hell you're doing. Kom hier. Kom hier. Waar blijf je nou? Kom hier. Zo. Oeh, dat was.. Oh ja, die is dood. <laughs> Kijk goed hier. Eentje ga lekker slapen. En de andere rijdt nog ergens rond. Die laten we voor wat het is. Um, daar ga ik echt niet nog helemaal de hele stad door uh, crossen om hem te zoeken. Nou, niet voor mijn motor. Ik ga een takenwagen vragen voor deze. En dan uh, ga ik weer uh, met vervolg. Oh, en weg is hij. Er is ook geen uh, takenwagen voor nodig dus. We zijn onderweg naar een ernstige melding. Er is iemand namelijk aan het schieten op omstanders. Uh, shots fired at uh, civilians stond er, geloof ik. Hè? Um, ja, we zijn benieuwd waar het is en wat er aan de hand is het lijkt op de pier te zijn dat is helemaal niet mooi wat op ja het is op de pier er is iemand aan het schieten op omstanders op de pier mogelijk dus een terroristische aanslag we gaan handelen ook al hebben we geen vest aan we hebben geen vest op deze motor Dames en heren, gebied hier verlaten, gebied hier verlaten, ik zie hem ook al. Ik zie hem daar bovenop staan. Hij staat daar. Trekken als vuurwapen. Meneer, stoppen! zei met spoed 1 erbij, spoed 1 erbij. inderdaad een terreurdaad denk ik dat kwijt, daar is hij nou? Nee, meneer maak jezelf verkeerd kom naar beneden met je hand omhoog iedereen weg hier daar is hij gelukkig kan ik op de collega, ja handen omhoog, wapen laten vallen oké, okay, die stoot kan ik evacueren? area? nee, of wel oké okay. ik ga toch nog naar boven want ik wil zeker weten dat hier geen andere personen zijn politie, maak jezelf bekend als je niks te maken hebt met alles dit, handen omhoog en rustig naar me toe lopen je wel eens mee te maken hebt, alsjeblieft niet schieten. Ja, is dit nou echt de enige auto die op mijn noodknop is afgekomen? Wat een trieste bedoeling, vind je ook niet, meneer? Lekker peker ook, vind ik ook. Potman is je man. Ik zal nog eens in noodknop indrukken. Je weet ook meteen wie er allemaal naar me toe komt. Dankjewel, mevrouw met raar uniform en rare toeran. Um, ja. Dus dat was uh, deze melding. Dat was niet niks. Ach, we moeten natuurlijk wel. Wat zitten we nou allemaal te doen? We ronden hem helemaal niet netjes af. Zo. Got to make a I mean, Blijf you the nog? Gaan ja, we hebben toch een ambulance voor een vraag. We gaan toch een ambulance voor een vragen, want ja, het is natuurlijk, ook al schiet hij op mensen, hij heeft in principe, oh, er komen nog meer. Lekker op tijd, pik, dankjewel. Lekker gewerkt. Yo, gaan we weer terug. Goedjes. weg. In principe heeft hij wel recht op leven. Ook al heeft hij mensen geschoten. Ik geloof dat iets in de zee spant. maar ik weet niet wat. Kom nog maar C. Ja. Ze komen vet laat, jong. En dat was geloof ik een ander incident uh, in de stad gaande, want uh, nu komen ze pas allemaal. Oh, daar komt de AT zelfs nog. weet die? Toen ran nou echt gewoon over die bank waar twee mensen zaten. Zie er van... Nou, hier uh, uh, neemt het over. Die hebben natuurlijk wel even tijd no nodig, dat snap ik helemaal. Daisy gaat de persoon bewaken en de ambulance helpen bij het uh, uh, eventueel redden van de persoon en dan wel uh, daarna... Uh, overplaatsen naar een ziekenhuis en dan gaan wij door. Zet en vrij. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Oké, okay, we gaan even... Nee, het was alstublieft 1. Uh, ja, ja, ja. We gaan een flink stuk rijden, maar wel naar een uh, melding waar uh, ook alle eenheden op worden afgestuurd. Namelijk... Uh, ontsnapt de gevangenen er is iemand ontsnapt uit de gevangenis misschien meerdere en dan gaan we met spoed heen samen met AT DSI um, en ja waarschijnlijk nog meer uh, eenheden we gaan hem sneller maken kan deze motor gelukkig dus wel. Nu kunnen we de sreners nu lekker aan hebben. Nou. Aan de andere kant. Kijk je moet natuurlijk altijd bij de politie moet je altijd rekening houden van. Moeten we de sreners aanzetten ja of nee. Want. Willen we iemand daar betrappen. Um, dus stel er is nu iemand aan het Oh, We moesten hier rechts op. Oké okay, dat ging niet helemaal zo. Um, stel dat iemand dus. Uh, is aan het inbreken Moet je daar dan met Prio 1 Met zwaar en schrenes naartoe rijden Of zonder zwaar en schrenes En gewoon iemand niet eens dus door laten hebben Dat je onderweg bent naar hem uh, Dat is natuurlijk het tweede Zo min mogelijk opvallen Maar nu bij iemand die ontsnapt Is uit een gevangenis Die snapt ook wel Een inbreker snapt ook wel dat de politie naar hem onderweg is Maar iemand uit de gevangenis snapt Zeker tot het moment dat hij naar buiten loopt met zijn oranje pakkie tot uh, ja, de pop aan het dansen zijn en tot elke alarm wel die af kan gaan, ook afgaat. Dus ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Oh. Ja, gaat kei goed. En als er maar één ding misgaat, vliegen we zo hard van die motor af hè? mensen, dat moet jullie eens weten. Dan zijn we in één keer bij die gevangenis, want dan vliegen we gewoon de lucht in en dan landen we bij de gevangenis. Maar ja, het is een ernstige melding. Ja, dan gaat het al bijna fout. Jo, gaat het kei goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Vrachtwagens gaan uit voor ons aan de kant, dus dan gaan we lekker zo omheen. Nee, naar rechts, dankjewel. Ik vind hard, we gaan, heel hard in ieder geval. Wat gebeurt hier? Ik zie rode, of uh, ik zie stof, maar dat zie ik ook bij mezelf. Ik toch even alles uitzetten. Ja ja, niet tieteren. Nee, hij heeft toch geen voorrang joh, gek. Wim, let nou op wat je doet jongen, je wilt nog niet dood. We zijn op de eerste plaats joh. Oh, ze hebben een bus gestolen de gekken! Ze hebben een bus gestolen! Ruid alsjeblieft meneer. ik ben Wim, even staan blijven alsjeblieft, dankjewel. Ze zitten gewoon echt met 1, 2, 3, 4, 5.. En één bestuurder, oh ja, vijf personen waarvan één de bestuurder is. Oh my god, het gaat helemaal fout. Oh ja, de gaan ze. Nee, kut, jammer. <laughs> oh, hij rijdt op mijn Injo, de gek. Kom hier. Stoppen, stoppen. Ik heb mijn vuurwapen en ik ben niet bang om te gebruiken. Waarschijnlijk zijn jullie ook niet bang voor mijn vuurwapen, VO maar ja. Zou ik? De veiligheid van Jan en alleman gaan wij gewoon die banden kapot schieten. Oh. Schieten van een rijende motor mag geloof ik niet. Nee, dat klopt. Ofwel. Ja, nog een band. Ja, ze gaan stoppen, ze gaan stoppen, ze gaan stoppen. Uitstappen, handen omhoog. Hé, hey, jij ja, staan blijven. Allemaal. Geen rare dingen doen. Kut, dat was een playcheck. Ik moet uh, panicwitten. Gewoon niet nooit meer in te Geen probleem. Nog iedereen. Uitstappen. Handje omhoog. Oh shit. Handje omhoog uitstappen. Hier komen. Geen rare dingen doen. Geen rare dingen doen, zeg ik toch. Kijk, dit is een uh, response van collega's die ik wil bij een noodknop. Spijk gewerkt mannen. Heren, jullie zijn allemaal aangehouden. Jullie gaan terug de gevangenis in. Oh, you check al die collega's. Zij wat ben ik trots op jullie ouwe. Jij bent ook aangehouden vriend. Kijk eens aan. You ain't never getting out of... Ja, dat klopt inderdaad. Jij komt nooit met de gevangenis eruit. Collega's, neem het even over. De overige drie die er nog in zitten, mogen we zo ook gaan uitslappen.